Jordan, Let's. Jullie nog niet jumpen. Laten we voorbij gaan. <stelling> nee, nee, nee, wachtte. Wacht, wacht, <fie> Tim die kan Tim, klaar? Ja. Nu! Kitty jongens! Go, go, go, go! Ik dacht dat Tim me wat ging zeggen. Ja, ik ook. Ah oh, daar is het. Ik ga in hun channel in. Yo. Ja. User left channel. Kom maar jongens. Wil ik springen? Nee. Oh, ja iedereen, nee. jumpen, jumpen al jongens, jumpen, Wat de fuck. Ja, ja oké, okay. laten we gewoon gaan. Jumpen nu, ja, nu. Ja erin, kom in, Iedereen erin, nu. Water in, water in, go. go. Go, go, go, go. Swat. Overgaan op zwaard, nu, snel. Go, go, go. Want, go, op, go, go, go, zwaard in, zwaard in, zwaard okay. jongens. Terug, her Drug, terug, bollen, bollen, hergroeperen bij de muren. Wat gaan we Allemaal schieten, allemaal terug. Oké, okay, allemaal bollen, allemaal bollen. Achter de muren iedereen jongens. Achter de muren, iedereen achter de muren. Nice push, dat was nice push. Blijf als één groep samen. Jezus, je moet het leukste le zijn le aan al die arrows. Ze komen, ze komen. Rechts pushen ze push door, rechts pushen ze door niet Links gaan. bedoel je? Links. links, ja Rechts ook, rechts ook, rechts ook Niet speedbuilder, eh, niet, niet, niet allemaal naar links gaan Niet allemaal naar links gaan Bot, Ook ja. rechts, ook rechts, ook rechts O, ze pushen al, dit Ze pushen al, oh, dit oh, Via links, via links, via links Niet helemaal naar links, niet allemaal naar links, boy Niet allemaal maar... Ja, ja, ja, ja, ze wordt een pushen, go, go, go, go, go. Ja, go jongens, kom in. Ja, iemand zit in de groep, iemand zit in de groep, jongens, in de groep. Pak hem, pak hem, pak hem. Vander Brown, guys, show no fear. Fuck, Fuck my, my, I I pushen, it over here. Fuck, va jongens, pushen, come on. Blijven door de pushen, blijven door de pushen. Dit is hier aan de ik heb hier aan de hoe get heb een beetje. Dat een beetje. Hoe Hallo, team Ik heb eentje in de hoekje. Ja. Oh, ja. ik, dus ik heb nog een ik een van mij. Nee, een Iedereen oh. nog fight dude. Waar kan je kill dat ze guys. Die gappers gewoon een op Ik heb een gappers. Nee, Ik Kog niet. Mensen die op afstand staan. Een beetje boven. Dat is op ingang. Blijf alles één goed. Oh, what the fuck. Ja, dat is een nou! En je hulp nodig hebt niet schreeuwen. Gewoon zeggen. Jongens, ik heb hulp nodig. Zeg een Ja, jongens. Ik zit nog bij. dat is een easy win. En double chock. Oh, kill. Ja, dat is toch ook waar. En wil ik dood hebben, jongen, die gaat die niet leken. Oh, ik word er drie maar gepakt, jongens. Kan ik even hulp krijgen? helemaal um, van voren in de groep. iemand gewoon Ja, let's go. Iemand heeft wel helpen. Ik Ja ik loop op, ik loop op! ik was erop. Nee ik word eruit, ik Niet allemaal, niet allemaal jongens! Niet allemaal! Prattige fight zelfs mij! Dan ja, zit ik hem helpen. Dit kou pak hem. Ik zit hier. in Help dan, help dan! Je bent eruit. Ik ben eruit. Ja, lekker. Ja, let's go. Nice. Hier wordt het nog gepakt. Oh, wow. Holy damn, ik heb 23 oh, gaps. Baf oh. Fucking Ja, lekker. Ja, lekker jongens. lekker voor Ik ben geslagen Waar is de rest? Waar is de rest? Dat is echt tot de dood. Of... eh... Uh... Hij is in een hoekje. Uit... Wie, wie gaat de kill krijgen? Ik ook oh, niet. Ik weet ook niet of oh. ja, ik jou blijf. Ja ik ook. Ik weet niet wie het is maar... Hij gaat er gewoon in van de held. Ja. Ik vraag me af wie het is. Ik zal wel iets als cp's over hem ofzo. Jams gepakt. Ja. Maak ik het sowieso neer. Ja! ja. ja. Lekker <laughs> Oh! Oh! Oh! Oh! Weg, weg, weg! Weg, weg! Oh, oh. Beuken, je beuken, beuken. <laughs> <On -ho> bo! <laughs> Niet buigen. Bloedje blijft staan. <laughs> ha Hou jullie zwaard uit jullie hond, zwaard uit jullie ons. Oh, oh, zo! Wij zijn bij de poort, dus wij moeten dat melden. Of ze een beetje boos te zien. <laughs> beetje. Wat? Mijn hele inventoor zit vol met steen en pootjes. Vlutje, <laughs> <Ja>, vlutje, buik, buik, buik. Over oh, naar buik. Nee! Nee! Nee! Nee! Oh! Oh, nee, nee, Als stijging brand. Oh, wie wordt achter het vuur, v v v v v Iemand. Nee, nee, niet de laatste. Let's skip. Ik zit er weer door af te gaan. Oh, daar ook de push, what the fuck? Alles zijn in brand. Oei, oei, Oh god, oh god. Oh, mijn armor. Brandweer Kijk, er komt een Nederlander bij en dan staat er weer direct in te steken.